Ik heb een boodschap voor alle politici in Nederland. Mensen, we hebben op dit moment een hartstikke mooi middel. Dit middel heet PREP. Dus mijn boodschap is eigenlijk vooral... Mevrouw Schippers, doe er wat aan. Ik zou heel graag onze community... ...en specifically to the leaders in the gay community. Gilliard, jij hebt de sleutel in handen. Maak alsjeblieft je medicijn wat goedkoper... ...zodat de overheid het makkelijker kan vergoeden... ...en zodat de mensen het makkelijker kunnen betalen. Maak PREP snel beschikbaar, zodat we dat in kunnen zetten... ...naast alle andere middelen die we hebben om HIV een halt toe te roepen. Het is toch schandalig dat wij in Nederland PREP nog niet beschikbaar hebben gesteld. Zorg ervoor dat je over PREP uh, gaat praten of blijft praten en dat je in de tussentijd geen HIV oploopt. Alsjeblieft, PREP echt te omarmen als community als ontzettend goed middel om uh, een einde te maken aan de HIV-epidemie. Seks is heerlijk en PREP is fantastisch dat het ook voor mij beschikbaar is. Maar ik zou vinden en willen dat het voor alle ouderen ook beschikbaar komt. You have a responsibility. Listen to the GGD, listen to the AIDS Fonds, listen to the World Health Organization. They all stand behind PrEP. Alstublieft, ga aan het werk en uh, zorg ervoor dat in het nieuwe jaar voor iedereen in Nederland PrEP beschikbaar is.